Hoe moeilijk is het om je trein stipt te laten rijden? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van jullie neemt regelmatig de trein? Hm, dat valt mee. Wie van jullie is er tevreden over de stiptheid van de trein? Oké, okay. de officiële cijfers liggen hoger dan hier in dit publiek. Volgens de officiële cijfers zijn 40% van de treinreizigers tevreden over de stiptheid van de treinen. Nochtans, als we dat vergelijken met de officiële stiptheidscijfers van de treinen, ja, dan zien we dat in België iets meer dan 90% van de treinen op tijd rijdt. Ja. Nu, dat is een groot verschil, die 40% ten opzichte van die 90%. En de vraag is uiteraard hoe komt dat komt. Als we dat verschil willen verklaren, dan moeten we eerst kijken hoe die officiële stiptheidscijfers gemeten worden. Volgens die officiële cijfers is een trein pas te laat wanneer hij met zes minuten of meer vertraging Brussel binnenrijdt of zijn eindbestemming bereikt. Laten we een voorbeeld nemen van de trein Luik-Brussel-Oostende. Dat is een trein die s'morgens typisch met een vijftal minuutjes vertraging Brussel Noord zal bereiken. Maar die dan in Brussel ja, extra vertraging oploopt en met tien minuten vertraging in Brussel Centraal zal zijn. En met vijftien minuutjes vertraging in Brussel Zuid. Na Brussel kan hij zijn vertraging terug inlopen en tegen dat hij Gent bereikt, zijn dat bijvoorbeeld nog maar tien minuten vertraging. En uiteindelijk in Oostende zal hij nog drie minuten vertraging hebben. Volgens de officiële cijfers rijdt deze trein dus perfect op tijd. Nogthans zullen er heel veel reizigers zijn, bijvoorbeeld die in Brussel Centraal of in Brussel Zuid of in Gent moeten zijn, die toch minstens 10 minuten vertraging ervaren hebben. Bovendien kan die 10 minuten vertraging, maar zelfs die 5 minuten ook in Brussel Noord, ervoor zorgen dat mensen hun overstap missen. Ja, en dan zijn ze natuurlijk ineens een half uur of een uur te laat. Bovendien zijn het ook nog eens gemiddelde cijfers. En dat betekent eigenlijk dat een trein die s'avonds laat mooi op tijd zijn eindbestemming in de pannen bereikt, dat die even belangrijk is als een trein die in de ochtendspits Brussel bereikt. Ja. Er is dus een groot verschil tussen de reizigersstieptheid en de treinstieptheid. Het eerste wat we eigenlijk moeten doen om de stiptheid te verhogen, is meer inzetten. Op die reizigersstiptheid, om die reizigerstiptheid te gaan opvolgen. Daarvoor moeten we eigenlijk weten hoeveel reizigers er in de verschillende treinen zitten, moeten we ook in elk station meten en moeten we ook gaan rekening houden met overstappen. Dat is iets dat in Nederland ondertussen een aantal jaren al gebeurt. Als we kijken, in Nederland is het zelfs zo dat ze de treinstieptheid sinds een aantal jaar niet meer publiekelijk rapporteren. Maar ze rapporteren, zoals u kan zien op de grafiek met de gele lijn, enkel nog de reizigersstiptijd. Zoals u kan zien, betekent dat dat in Nederland 90% van de reizigers met minder dan vijf minuten vertraging zijn eindbestemming bereikt. In België zou dat cijfer ongeveer rond de 70% liggen. Een eerste stap om de stiptijd te verbeteren is dus om meer in te zetten op die reizigersstiptijd. Nu, als het gaat over stiptheid, dan wordt er vaak verwezen naar voorbeeldlanden zoals Japan en Zwitserland. Maar eigenlijk heeft het geen zin om ons daarmee te vergelijken. Dat zijn landen die een heel andere geografie hebben, een heel andere ruimtelijke ordening, die ook veel meer treininfrastructuur hebben. Ja, en in Japan ook nog eens een heel andere cultuur. Dus eigenlijk heeft vergelijken niet zoveel zin. Het enige, wat we daaruit zouden kunnen leren, is dat het wel degelijk zin heeft om te investeren in technologische innovatie en in meer en betere treinen en treininfrastructuur. Goed. We moeten ons ervan bewust zijn dat er altijd kleine vertragingen zullen ontstaan. Ten gevolge van spoorlopers, koperdiefstallen, um, plotse weersveranderingen of grote drukte. Er zullen altijd kleine vertragingen ontstaan. En het komt er dus eigenlijk op aan om te zorgen dat die vertragingen niet doorgegeven worden. Ja. Nu is het zo dat een trein die bijvoorbeeld met drie minuten vertraging rijdt, euh, dat die ergens op een wissel zal ervoor zorgen dat een andere trein ja, dat die daar moet vertragen, een aantal minuten moet wachten en nadien terug moet optrekken. Dat betekent dus dat die vertraging van drie minuten niet alleen doorgegeven is, maar ook nog eens vergroot wordt. Dus één trein. Die drie minuten vertraging heeft, die zal er eigenlijk op het netwerk voor zorgen dat er verschillende andere treinen vier, vijf minuten vertraging oplopen, die op hun beurt weer andere treinen gaan vertragen. En zo krijgen we eigenlijk een sneeuwbal effect. Als we nu gaan kijken waar in België het meest vertragingen doorgegeven worden, dan komen we uiteraard uit in onze Brusselse noord zuidverbinding Het is namelijk zo dat. Um, ongeveer alle sporen, dat is een beetje overdreven, maar heel veel sporen van het Belgische net komen samen in die Brusselse noord-zuidverbinding. Je ziet hier een wirwar aan sporen die van over heel het land samenkomen in Brussel. Centraal in die figuur staat er iets dat er misschien behoorlijk er behoorlijk gestructureerd uitziet, ja, in de rode rechthoek. Maar als we daar nu eens op gaan inzoomen, dan krijgen we dit voor onze noord-zuidverbinding. Ja. Dit geeft aan Um, hier kan je goed zien dat er in Noord een heel aantal perons zijn. In het midden in het Centraal zijn er exact zes perons. En in Zuid zijn er weer heel wat meer perons. En hier zie je ook hoe de treinen van Noord naar Centraal naar Zuid kunnen um, rijden over de verschillende wissels. Nu is het zo dat een derde van de treinen in België door deze Noord-Zuid-verbinding rijdt. En dus door Brussel Centraal rijdt, waar er zes perons zijn en waar die treinen ook allemaal stoppen. Dat komt dus neer op ongeveer 20 treinen per uur per spoor die daar moeten passeren. Als je dan weet dat er omwille van de veiligheid tussen twee opeenvolgende treinen minstens drie minuten moet zijn, dan betekent dat, dat er daar eigenlijk nauwelijks marge over is. En dat dus zodra er één trein vertraging heeft, dat die alle andere treinen op zijn beurt zal vertragen. Wat kunnen we daaraan doen? Wel, we zouden kunnen zeggen: dat we verkleinen het aanbod. Verkleinen. Die trein van Luik tot Oostenrijk, we schrappen die. De trein van Antwerpen naar uh, Brussel-Zuid, we schrappen die. Maar ja, dat is natuurlijk niet iets waar pendelaars op zitten te wachten. Iets anders dat we zouden kunnen doen, is het ontlasten van de noord zuidverbinding En meer gebruik maken van de stations ten oosten en ten westen van Brussel. Ja. Ik denk dat dat op langere termijn zeker een deel van de oplossing is. Maar ja, op dit moment willen gewoon heel veel mensen. Wel degelijk in Brussel centraal of in Brussel noord zijn. Dus voorlopig kunnen we daar ook nog niet van uitgaan. Dan zijn er ideeën die zeggen: we leggen een extra tunnel aan tussen Brussel noord en Brussel zuid. Of we vermeerderen het aantal per ons in Brussel centraal. We gaan eigenlijk de capaciteit uitbreiden. En dat is iets dat wij een aantal jaar geleden onderzocht hebben samen met de spoorbedrijven. En behalve dat dat uiteraard een zeer dure optie is, bleek daaruit eigenlijk verrassend genoeg ook dat dat nauwelijks een effect heeft op de stiptheid. En de reden daarvoor is dat de echte bottleneck niet in Brussel centraal zit, maar eigenlijk in de wisselzones tussen enerzijds Noord en centraal en anderzijds centraal en Zuid. Want er zijn bijvoorbeeld treinen die hier op dit schema helemaal onderaan in Noord de Noord-Zuidverbinding binnenrijden. En uiteindelijk helemaal bovenaan in zuid de Noord-Zuidverbinding moeten verlaten. Ergens in de Noord-Zuidverbinding kruisen die dus alle andere sporen. Wat ook betekent dat op dat moment geen enkele andere trein gebruik kan maken van die sporen. En dat dus alle andere treinen geblokkeerd worden. Ook daar kan natuurlijk iets aan gedaan worden. We zouden buiten de Noord-Zuidverbinding, bijvoorbeeld ten noorden euh, of buiten de Brussel-Noord Flyovers kunnen voorzien. Dat zijn eigenlijk gewoon bruggen voor treinen die toelaten om een trein die uiteindelijk bovenaan moet zijn in Brussel-Zuid, om die ook ineens al bovenaan in Brussel Noord de Noord-Zuidverbinding te laten binnenrijden. Ja. Nu, er zijn er ondertussen een aantal van die flyovers gebouwd. Dat kost ook heel veel geld en er zijn er nog een aantal um, gepland. Maar goed, ik hoop dat ik vooral heb duidelijk gemaakt dat de stieptheid van de treinen verbeteren, dat, dat een bijzonder complex probleem is en dat er eigenlijk geen evidente oplossingen voor beschikbaar zijn. Nochtans ben ik er wel van overtuigd dat er verbetering mogelijk is. En dat is ook wat wij met het KU Leuven Mobility Research Center samen met de spoorbedrijven Infrabel en NMBS de voorbije jaren onderzoek rond hebben gedaan. We hebben eigenlijk geprobeerd om de planning en de opvolging van de treinen te gaan optimaliseren zodat er minder vertragingen doorgegeven worden. We hebben daarvoor een aantal wiskundige modellen ontwikkeld die eigenlijk proberen om de routes van de treinen en de dienstregeling van de treinen te gaan verbeteren. Uiteraard steeds met als doel om de reizigersstiptheid te gaan verbeteren en dus rekening te houden met reizigersaantallen en met overstappen. Zo'n eerste wiskundig model is gebaseerd op een heel belangrijk principe uit de productieplanning. En dat principe zegt dat als we een systeem willen optimaliseren, dan moeten we eerst en vooral de bottleneck optimaliseren en dan eigenlijk de rest van het systeem gaan plannen in functie van die bottleneck. Als we dat toepassen op het Belgische systeem, dan komen we uiteraard terug op de Brusselse Noord-Zuidverbinding terecht. Wat we dus gedaan hebben, is voor het huidige aanbod aan treinen: ja, dat hebben we gelaten zoals het is. We hebben ook gelaten waar dat die juist de Noord-Zuid-verbinding binnenkomen. Maar we zijn dan gaan kijken of we die treinen op een betere manier door de Noord-Zuid-verbinding kunnen gaan routeren en dat ook doen op een, beter, of op een zo goed mogelijk moment. We hebben daarvoor eerst geprobeerd om de treinen te gaan spreiden in de ruimte. Ja. Eigenlijk de gevoeligste punten in zo'n bottleneck dat zijn die punten waar er ja, het meeste treinen per uur moeten passeren op hetzelfde punt. Zo zijn er punten waar er nu 18 treinen per uur passeren. En wat we geprobeerd hebben is om dat aantal op die punten naar beneden te brengen. Nou, bijvoorbeeld van 18 treinen per uur naar 15 treinen per uur. Door de treinen anders te roteren. En dat wil ik concreet maken aan de hand van dit voorbeeldje. Hier staan uiteraard geen 18 treinen per uur op. Met die sporen erbij is het zoal complex genoeg. Maar neem drie treinen die op tien minuten tijd hier in dit schema op hetzelfde punt moeten passeren. We kunnen in dit geval door de rode trein een andere route te geven ervoor zorgen dat er op datzelfde punt op die tien minuten tijd maar twee treinen meer passeren. En dan laten we de rode trein bijvoorbeeld langer onderaan door de Noord-Zuidverbinding rijden en die gaat wel op dezelfde plaats de Noord-Zuidverbinding verlaten. Maar dus hebben ervoor gezorgd dat het aantal treinen op die gevoelige punten verminderd wordt. Daarnaast gaan we ook de treinen beter spreiden in de tijd. Ja, die punten waar er nu toch nog 15 treinen per uur passeren, in het ideale geval zit daar telkens mooi vier minuten tussen elk van die twee opeenvolgende treinen. Nu, door de combinatie van die verschillende gevoelige punten en die weerwar van treinen en sporen kunnen we dat natuurlijk niet overal waarmaken, maar dankzij de wiskundige modellen kunnen we dat wel zo goed mogelijk gaan benaderen. Als we dat doen voor onze bottleneck, dan blijkt uit simulaties die we kunnen doen wanneer er een heel aantal treinen met vertraging de noord als bereiken, dat we de totale reizigerstijd door de noord zuidverbinding met 15% kunnen verminderen en dat we vooral ook het doorgeven van vertragingen aanzienlijk kunnen verminderen in de Noord-Zuidverbinding. Uiteraard moeten we nu nog kijken of we die dienstregeling ook kunnen waarmaken buiten de Noord-Zuidverbinding. Daar is doorgaans veel meer capaciteit beschikbaar, dus ik ga er eigenlijk vanuit dat dat wel zal lukken. Maar dat is iets dat nu in een vervolgonderzoek samen met Infrawel en NMBS verder bekeken wordt. Daarnaast hebben we een ander wiskundig model ontwikkeld rond de dispatching van de treinen. Dispatching dat is het real-time opvolgen van de treinen. En eigenlijk ervoor gaan uh, zorgen dat als er dingen mislopen, er zo snel mogelijk ingegrepen wordt. Er is op dit moment een systeem beschikbaar dat toelaat om 10 tot 15 minuten op voorhand uh, te voorspellen dat er twee treinen eenzelfde stuk infrastructuur, een spoor, een wissel, gaan nodig hebben. Uiteraard moet er dan ingegrepen worden en moet er beslist worden welke van die treinen krijgt voorrang en welke zal daar um, moeten wachten. Eigenlijk zijn er maar twee opties, oftewel is het de ene, oftewel is het de andere. Dus dat lijkt een bijzonder eenvoudig probleem. Nochtans is er nergens ter wereld op dit moment software beschikbaar die u kan garanderen dat dit de beste oplossing is. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met dat sneeuwbaleffect. Want die ene trein vertragen of de andere trein vertragen, die gaan opnieuw een heel aantal andere treinen tegenkomen. Welke treinen gaan die nog tegenkomen? Waar gaan ze die tegenkomen? Wanneer? Hebben die andere treinen ook al vertraging? Welke treinen gaan die treinen weer af? Het, het sneeuwbaleffect. We moeten dus voor de beide opties het sneeuwbaleffect um, proberen in te schatten. Daar hebben we. Um, opnieuw een wiskundige methode voor ontwikkeld die toelaat om eigenlijk binnen enkele seconden tijd die inschatting zo goed mogelijk te kunnen maken. En die eigenlijk gaat rekening houden met waar er het meeste, um, welke van beide opties het meeste bijkomende vertragingen veroorzaakt. En uiteraard wordt er dan voor de andere gekozen. Ook daar hebben we aan de hand van de simulatie kunnen aantonen dat dat wel degelijk een manier is om het doorgeven van vertragingen aanzienlijk te gaan verminderen. En er wordt momenteel bij Infrabel bekeken hoe ze um, die bevindingen, kunnen gaan, die, die systemen, kunnen gaan implementeren in hun systeem om de dispatchers te ondersteunen. En dan kan ik gaan um, naar mijn conclusie. Hoe moeilijk is het om je trein stipt te laten rijden? Wel, Ik hoop dat het duidelijk is dat er niet één pasklare oplossing voor beschikbaar is. Maar in het algemeen zou ik zeggen: het is heel belangrijk om voortaan de reizigerstijfheid te gaan meten en op te volgen in plaats van de treinstijfheid en uiteraard bijkomende investeringen te doen in technologische innovatie en in nieuwe en betere treinen. Daarnaast um, lijkt het mij heel belangrijk om een structurele samenwerking op te zetten tussen de spoorbedrijven enerzijds en de universiteiten anderzijds om meer van dit soort wiskundige modellen te gaan ontwikkelen en om in de toekomst de dienstregeling ook te gaan opbouwen vanuit de bottleneck en dat dan te gaan ontplooien op de rest van het netwerk. En wat die samenwerking betreft, kan ik zeggen dat de eerste stappen daar alvast gezet zijn.